We gaan eruit. in de Efteling. Yes. We moeten we even uh, de sessie van bovenaf naar beneden gaan filmen. En dan zijn ik mm -hmm. welkom in de Efteling. Ah, ah ja, ja. ja, ja. in de Europa Park. Oh, wacht. Nu rij ik, ik oh, me in de wacht. Nu rij ik me in de wacht. in de Efteling. Nee, grapje. Ik ga een hele video Duits praten, oké? Okay? Nee. Grapje. We gaan vandaag een leuke, funny vloggen van maken en we gaan de oude Anton Pieksje weer even weer van de grond omhoog halen. Het gaat nu wel goed? Ja. Oké. Okay. Hé, hey, wat doe jij nou niet? Gewoon ja. weg! Wat aap jij kefruitsenaar? Jongens, weet je wat het is? Je maakt de video, je weet niet waar het over moet gaan, dus dan wil je gewoon random slots maken van bladeren. Wat moet je anders filmen? Even serieus. Wat is dit nou? Niks. Ja, oké ik moet nou zo snel mijn intro verpest worden zo'n klein sportje Hey. Ik ga nou weg en welkom in het wonderdepot. hier staan eigenlijk alle oude dingen van de Efteling zoals dit paardje deze laarzen van de reus heb ik het goed eten? nee uh, dit is toch, uh, ja, toch? Ja, Ik vraag me wel af, he. hey, hey, hey, handjes thuis. En dit, dit was een, was een schommeltje. schommeltje. Die ging echt zo, hè? Ja, die kon over de kop. Als je wel recht blijft, jongen. Dus <laughs> jullie weten, dit is het originele logo van de Efteling. Dat is wel een beetje chic, Ja. Komt bij Top Ziens in de Efteling. Nee, niet in Rotterdam. Daar gaan we kijken hoe de Efteling hun pieton opstart. Voor op iedere ochtend moet ik dus de medewerker de kleur van de Efteling, de hele baan beklimmen. En dan moeten we kijken of hij wel stevig is. En uitkijken dat je niet net verkeerd loopt. En bij loopings moeten we een beetje hangen. Dat is altijd een wat moeilijke klus om over de loopings heen te lopen. Maar dat moet natuurlijk ook gebeuren. Not a lot